is dit de eerste keer. Ik heb in vijf landen gewerkt en ik heb nog nooit meegemaakt dat we ergens het grote thema der Nederlandse taal deden. Dus volgens mij is dit vrij uniek. Het gaat over de Nederlandse taal, dus over de Nederlandse cultuur. We zijn nu met allemaal Nederlandstaligen. Ook uit België hebben we deelnemers. Van het consulaat voor deze ambiance. Maar goed, Dicté is belangrijk. Ik bedoel, wereldwijd. As we speak, wordt dit wereldwijd op hetzelfde moment wordt het dag Een moderne Pietje Precies kan het onderwijs altijd gebruiken. Maakte u een hartstikke lastig Dicté. Een moderne Pietje Precies kan het onderwijs altijd gebruiken. Verbreken. Ik denk dat het uh, wat dat betreft indrukwekkend is om te zien hoe goed mensen toch uh, zo moeilijk decreet maken. Tenslotte. U gaat vandaag niet onverrichte zaken naar huis. Dan krijgen we nu het uh, moment dat uh, de jury in gaat. de gaat. Wat zijn bedoelingen We komen er een beetje uit. Hebben we genoeg rode stift? <laughs> Absoluut. Mensen denken dat het bloed, zweet en tranen is om uh, de diktee te maken, maar het nakijken is ook een groot verantwoordelijkheid. Dit is, dit is nou. Kijk, men heeft het altijd over de gedeelde cultuur. En uh, wat, je, wat je als land, als volk uh, gemeen hebt. Ja, de taal is een van de belangrijkste dingen. Nou, je gaat ingeluist worden, denk ik. Mooi. 16 fouten. Roland Martin Wat een gozo! Helemaal En met trots zeg ik, dit is iemand van de Rio School. Lisa Gunst! De winnaar. Iedereen kan nu nog de winnaar zijn. Ja. Toch nog wel zeven fout. Jos, van oh. oh, harte gefeliciteerd met deze winnaarspositie. We hebben voor mij een verwijsend certificaat voor jou als winnaar. Jullie worden alle drie Woo!